toch iets van een Uber voor de zorg worden gemaakt. ZZP'ers is een verschijnsel van nu. Kom met aangepaste spelregels, net als Coolblue, net als Booking.com. Die kansen gaan we benutten. Zorgorganisaties eh, hebben meer handen nodig. Zorgverleners die hebben het recht om beter betaald te worden. Cliënten verdienen eh, meer aandacht. Iedereen is het hier denk ik wel mee eens als we het hebben over de zorg. Mijn gast die zegt dus een corporate carrière bij Microsoft. Vaarwel en begon aan een nieuw avontuur eh, om dit te gaan realiseren. Hoe en waarom, eh, dat gaan we nu zien en horen. Welkom bij CWD-TV. Ja, is mijn gast André Pizo. André, even hartelijk welkom. Dankjewel. Oprichter van, uh, van Dieter. Uh, ik wou eens beginnen met een drietal uh, soort van dilemma's, vraagjes... ...om even een beetje uh, op te warmen. Uh, de eerste. De grootste problemen in de zorg vandaag de dag... ...die komen met name door de rol, en dan moet je kiezen... ...van de overheid, van de verzekeraars, van de zorgaanbieders of van... Iets anders. Oeh, die is heel lastig natuurlijk om dat op een te duiden. Maar uh, op basis van mijn ervaring nu zie ik toch dat de zorgaanbieders daar een heel groot aandeel in hebben. Oké, okay. zometeen meer daarover. Hou vast. Um, salarissen omhoog en iedereen lekker in dienst? Of hoe meer zzp'ers in de zorg, hoe beter? Ik kies voor het laatste. Hoe meer zzp'ers in de zorg, hoe beter. Over vijf jaar regel ik thuiszorg voor mijn ouders binnen een dag via een app. Waarheid of illusie? Zo is dat. <laughs> Leuk dat je bij gast wil zijn. We hebben een hoop te bespreken. Want het is een super interessant onderwerp. Maar laten we even beginnen met het begin. Dieter, uh, uh, hoe is het ontstaan en wat is het? Vertel. Nou, in het kort. Uh, Dieter is een boekingplatform. En eigenlijk een navolging van Booking.com, thuisbezorg.nl, uh, zie je natuurlijk dat het, uh, het zoeken en boeken van een maaltijd of een dienst of een reis... Mm -hmm. dat het iets is wat we vandaag de dag heel normaal vinden. Uh, en we kunnen dat uh, op het gebied van zorg nog niet op die manier. Mm -hmm. En hoe het ontstond was eigenlijk dat in, uh, in 2014... mijn vader had de diagnose Alzheimer gekregen. Mijn moeder mij belde. Uh, ik was zo voor mijn werk in de VS en uh, was in tranen, want eigenlijk wat ze al die tijd bij ons had weggehouden... was toch wel de oplopende zorg voor pa. En ik wilde toen... Uh, ik wist wel dat hij dementeren, maar niet dat het al zo ver is. En als de afstand al groot is, dan wil je zo snel mogelijk helpen. Ja. Um, ik dacht dat online te doen. Ik dacht, ja, het zal wel iets regelen. We even thuiszorg. Ja, ik regel thuiszorg. Ik boek dat eventjes. En dat was dus niet zo uh, makkelijk. Dus uh, ja, terug in Nederland ga je dan de paparazzen door. Uh, de bureaucratie, die, uh, die, die, die, die, ja, die kijk je in de ogen. Uiteindelijk regel je het wel. maar... Het, het viel me heel erg tegen eigenlijk hoe dat liep. Mm. Toen dacht ik, dat moet anders. Er moet toch iets van een uber voor de zorg worden gemaakt. Waarbij mm. in ieder geval het administratief voor de consument een stuk makkelijker is. Okay. En dat was de aanleiding om, uh, om met een boekingsplatform te gaan kijken. Omdat dat wel iets wat ik iedere dag vanuit mijn broekzak deed. Mm -hmm. uh, en zeker daar. Um, en ik dacht, dat kan toch niet zo ingewikkeld zijn uh, om dat uh, ook hier zo te realiseren. Maar toch... Uh, zeg maar het feit dat je, want je zat, uh, je had een toffe carrière bij Microsoft. Mm, yeah. uh, en om dan die, zeg maar, om dat toch te stoppen en hiermee te beginnen, dan, dan kijk, het klinkt als van, oh leuk ideetje, ga een platformtje bouwen, maar daar zit volgens mij veel meer achter, toch wil je zo'n keuze maken. Bedoel, wat, wat heeft jou gedreven om, zeg maar, die, die overstap te maken? Om te zeggen, jongens, ik kap met die carrière en ik ga deze onderneming starten. Ja, ik zat 18, 19 jaar bij Microsoft, dus op, natuurlijk zijn er wel vaker momenten geweest dat je het minder leuk vond of dat je een andere uitdaging zocht. Uh, en soms moet je een setje hebben om dan die uitdaging te doen. Dan roer je weer eens een keer naar een andere afdeling, uh, andere afdeling of naar een ander segment of een andere regio. Mm -hmm. En bij mij kwam dat setje meer vanuit privé, uh, ja. dat, dat pa zo slecht ging en dat ik dacht van ja... Ik ben zelf ook aan het verschralen van mijn familie en mijn belevingswereld. Mm. Ik zit nu al veel te lang eigenlijk met mijn mooie spiegeltjes en kraaltjes, mooie auto's daar zo druk met mezelf bezig te zijn. Mm -hmm. um, maar ik ben er eigenlijk wel achter gekomen dat ik, uh, ik was toen 2,43, dat uh, ik had geen kinderen van mezelf. Ik, ik, ik bevond me altijd overal. Um, en die leegte die dan een beetje aan het ontstaan is, ja, die werd mm. versterkt eigenlijk ja. door uh, het verdriet uh, thuis. En... Ja, dat kon ik niet vinden uh, bij uh, de grote corporate wereld. Want je had natuurlijk ook had kunnen overstappen naar een andere grote corporate. Mm -hmm. Maar het viel toen samen eigenlijk met een uh, hele fijne gast... die, uh, die een ISD-bedrijf had in, uh, in Leiden Die zei van, ja, maar misschien moeten we dan samen zo'n app gaan ontwikkelen die mm -hmm. dat kan... Mm -hmm. En dan kom je in contact met, uh, met mijn netwerk. Ik had gelukkig een heel fijn netwerk. Met een dame die werkte bij een grote zorgorganisatie in Amsterdam. En die zei, ja, als jij zo'n boekingplatform wil beginnen... dan eens kijken of ik jou aan de juiste mensen kan knopen. Mm. En uh, ga dat dus doen. En ik merkte gelijk al van... Hey, het contact met de mensen uit zo'n zorgorganisatie... die ook zoekende waren. Uh, het, het, het, het, ik kwam er ook achter dat uh, steeds groter tekort aan mensen, zat hem niet zozeer in de mensen, maar zat hem in de uren, want dus dat relatief werkte daar nog steeds heel veel mensen. Ik denk al vier, uh, 5000 man personeel. Dus daar lag het niet direct aan, maar ik leerde ook, ja, die werkte een jaar of vijf daarvoor nog 32 uur in de week en nu nog maar 27 uur in de week. Hmm. Dus er was iets gaande, het ziekteverzuim liep op. Ach, voor volgens mij is er ook echt wel iets mis in, in uh, ja, de well-being van de medewerkers. En op het moment dat ze dan... Als zelfstandigen beginnen, dan pakten ze het weer op. Ja, ze kregen wel te maken met een hoop kritiek. Van, ja, je pakt alleen de slagroomdiensten. Maar wat ik wel zag, is die mensen gingen de zorg niet uit. Ze hadden echt allemaal zorghard. Ik heb gezien dat als je een boekingplatform biedt... waarbij mensen dus uh, zichzelf uh, kunnen registreren een account aanmaken... zoals bij Coolblue, uh, hun beschikbaarheid op kunnen geven... en op het moment dat ze dan ook worden ingeboekt... Uh, dat ze dat super tof vinden mm. en als je naast zo'n booking platform nog iets heel wezenlijks doet wat belangrijk is van booking platform en dat is een uh, community inrichten door middel van community marketing, nou, social media richt zich daar, leent zich daar uitstekend voor, mm -hmm. dan bied je mensen ook nog eens een keertje een omgeving waarbij ze dus met uh, uh, elkaar in contact komen, ook nog eens heel vlot. Ik vroeg jij in het begin, uh, van, van wie zijn nou de veroorzakers van de problemen in de zorg? Zeg maar. Toen noemde jij de zorgaanbieders. dat was natuurlijk een gemene vraag omdat je moest kiezen. Maar als ik jou nou twee dingen in één vraag, één, wat is nou in de kern de problematiek in de zorg? En twee, waarom koos jij voor de zorg aanbieders, die zeg maar, daar de veroorzaker zeg maar, van zijn, zonder nou te gaan blemen? Uh, maar kun je dat eens vertellen? Eigenlijk is dat een hele oude wijsheid. Waarom gaan mensen weg bij hun werkgever? Vaak is dat omdat je het met je direct leidinggevende minder goed kan vinden. En dat typeert dan eigenlijk ook wel de directe omgeving waarin je werkt... is toch eigenlijk ja, de plaats waar je naartoe gaat en waar je je ook gezien voelt. Mm. Um, natuurlijk is salaris is belangrijk en, het, uh, en, en, en de omgeving in de zin van inplannen. Hè, dus die zakelijke kant is ook belangrijk. Maar ik denk wanneer een zorgorganisatie van top to down... steeds meer gaat sturen op productie... in plaats van dat je ook gezien wordt in, in de behoeften die jij zelf hebt als medewerker, dat dat de eerste encounter is van een stukje teleurstelling of onvrede die je ervaart in je dagelijkse werk. Mm. Ik denk dat ik daarom koos voor de werkgever, omdat die mm. werkgever het dichtst bij de werknemer staat. Um, een tweede punt wat je natuurlijk kan zeggen is, van, ja, er is natuurlijk een, een, een bepaalde zorgvraag um, en een bepaald aanbod, en die, die zorgvraag is groter dan het aanbod, dus dat betekent dus dat er ook heel ja, nauw ingepland moet worden en je tijd die beschikbaar is bij die cliënt, dat daar heel goed naar gekeken moet worden. Mm. Ja, word je er wel of niet bij betrokken? En mm. word je gezien wanneer je dus ochtends al heel vroeg op de fiets stapt voor zorg in de wijk en dat s'avonds misschien ook nog eens een keer moet doen, of je dan, dan wel je work-life balance voor elkaar hebt wanneer je misschien ook nog wel kinderen hebt. Als je dat dan afzet ten opzichte van uh, ja, de toch lagere salarissen in die, in die functies. Uh, dan neem de inflatie die nou op ons afkomt. We zien mm. de, de huurprijzen van woningen gaan steeds hoger. Ja, dit zijn ook mensen die ook moeten wonen. En, en, en uh, die zien niet hun, hun inkomsten meegroeien met uh, de kosten waar ze iedere dag uh, onder gebukt gaan. Maar ze zien dus ook die, die, die verschraling in de rol tussen werkgever en werknemer. Zien ze ook... Ja, steeds kouder worden voor zichzelf. Dus het is logisch dat ze ontmoedigd raken. Ik denk inderdaad dat het moderne werkgeverschap... wat nou veel wordt besproken eigenlijk in de zorg... Uh, ja, pas begint als een, als een opmars. En ook om te kijken van... Ja, hoe krijgen wij een zorgorganisatie met een punt... als een great place to work. Mm -hmm. uh, ik denk dat er heel veel in te winnen valt. En dat daarmee dus eigenlijk ook wel de uren terug te winnen vallen... waarbij mensen nu zijn gaan part Dat ze straks weer meer gaan full time dat, mm -hmm. is, dat is één. Dus ik denk dat je dat tijd wel een heel eind kan keren... Maar tweede denk ik ook dat je kan zeggen van ja zzpers is een verschijnsel van nu. Uh, is jarenlang is dat, uh, is dat ook geëntameerd. en je ziet ook dat mensen dat omarmd hebben. Ja. We zien het aan de loketjes bij de kamer van koophandel, bij de ja. belastingdienst, bij ja. de bank. Overal kan je uh, zzp'er worden. Ja, kom met aangepaste spelregels en laat het hybride werken toe, waarbij ja. mensen dus enerzijds een deel een loondienst werken en anderzijds ook een deel die vrijheid genieten, waarbij ja. ze misschien zeggen nou ja ik, ik werk een deel van mijn uren. Wel voor een zorgorganisatie A, maar ik ga ook een deel van mijn zorguren... Flexibel misschien... invullen. Als flexibel, flexibel invullen, pg. ja. En ja. ja. dat kan ook via een pgb zijn, dat kan in een ziekenhuis zijn, dat kan ergens ja. anders zijn. Ja. We zien voorbeelden zat waarbij dit gebeurt. Ik denk dat een, de marktwerking ja. gaat dit veranderen. Ja. ja, waarschijnlijk kost het gewoon, want ja, dit, dit gaat gewoon gebeuren toch? Dit is aan het gebeuren. Ja, en precies. dit ga je ook niet tegenhouden. Nee, nee, nee. En, en als je een beetje studeert op het verschijnsel ZZP... dan houdt het niet op in Nederland. Hè? Het is nee. in andere landen is precies hetzelfde aan de gang. Dus het mm. is echt een, een sociale ontwikkeling in ja. de uh, ja. Uh, landen. Ja, precies. Wat vind je van de kritiek uh, van uh, ZZP's kapdienstverband? en ze verdienen allemaal veel te weinig... en dan denken ze dat ze wat verdienen... maar goed, ze zijn niet uh, verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze bouwen geen pensioen op. Het collectieve systeem van pensioen gaat aan gord. Uh, ik noem nogmaals wat kritiek als het gaat om... Uh, het hele fenomeen ZZP'er. Ja, dat is onzinnig. Kijk, dat is inderdaad weer eigenlijk de maatmeten zeg maar, van de low die er natuurlijk ook zijn mm. uh, versus de hele grote groep die dat wel doet. Uh, dus ik ken die kritiek ook. En ik denk niet dat je een... We hebben het over zo'n grote groep. Een grote groep, die kan je niet over één kam scheren. Het is gewoon niet zo. Je ziet ook dat, uh, dat er hele andere zaken zijn. Dat komt mm. ook bij. Als je kijkt naar de business case, ZZP'er. Dat is een hele interessante... Veel bestuurders hebben de neiging om alleen maar naar de loonsom te kijken... van een eigen medewerker... en dat te vergelijken met het U3 van een zzp'er. Maar als je werkelijk kijkt natuurlijk naar mensen in loondienst... Uh, ja, dan zit er naast de loonsom, zit daar complementair ook nog allerlei overheidkosten bij. Ja. Uh, laat onverlet nog eens een keertje dat de 15% gemiddelde ziekteverzuim... moet je ook afvragen, ja, de loonsom van die ene persoon... levert eigenlijk maar 85% arbeidsproductiviteit mm -hmm. op. Mm. En zzp'er, ja, als hij ziek is, ja, dan, dan heeft hij niks... tenzij dat hij verzekerd is... Um, en een zzp'er is geen onregelmatigheidstoeslag. Ja, en als je dat dan dus doorlaat rekenen... en steeds meer zorgorganisaties doen dat, goddank... dan zie je dat een zzp'er zelfs uh, in vele malen vaak goedkoper is. Voor de werkgever. Voor de werkgever. Ja. En als je dat dus je realiseert... dan realiseer je misschien ook als werkgever... van, hey, er zijn een aantal processen die bij mij uh, ja, de kostprijs gewoon heel duur maken. Mm. Dat sowieso die 85% of 50% ziek is dat we daar naar moeten kijken. Dus je moet, je moet nu niet gaan willen afrekenen met, uh, uh, met, met het resultaat van de issue die is ontstaan de afgelopen jaren, maar je moet mm. kijken naar de oorzaak. Dus Ik doe dan niet te mee in die discussie, ik verwerp het ook, ik vind het ook te makkelijk. Uh, ik denk dat het opstellen van, z, van, van spelregels voor ZZP'ers, uh, nieuwe spelregels, dat dat zeker moet gebeuren. Mm -hmm. Ik denk dat ZZP'ers in de basis geen ondernemers zijn, dus dan moeten we ze in helpen. Ja. We zien uh, prima verzekeringspakketten voor arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenverzekeringen, na nabestaande verzekeringen die je kan worden aangeboden. Ja. Nou, dat doen wij via ons platform. Dat is dan meer dan een marktplaatsje waar zorgaanbieders en zorgverleners uh, zeg maar gematcht worden, toch? Als ik jou, naar jouw verhaal luister, dan zit daar een wat groter verhaal achter. Mag ik het zo zien? Ja, zeker. Ja. Uh, als je dan eens wat doordroomt, uh, waar zou je dan naartoe willen met Dieter? Naar nou, Mars. <laughs> en wat we dan bedoelen... One for the moon, zeg maar. Ja, yeah, one for the moon, one for Mars. Yeah. Nee, wat we bedoelen eigenlijk met... Uh, nou, going to the moon, dat, dat zeg ik wel eens gekscherend... dat is onze business-to-business -business approach. Dus dat is daar zo eigenlijk uh, die gigantische database met ZZP'ers... dus uh, beschikbaar maken voor zorgorganisaties. Hè, en dat dan dus naast uitzendbureaus of detacheringsbureaus zetten. Hè, want ook daar zo zijn smaken in, hè, in, een flexibele ja. kracht. Um, maar wel heel duidelijk eigenlijk naar die consumentenmarkt. Waarbij met name voor de laagste... Laagcomplexe zorg, de consument zelf kan zoeken en boeken. Um, we zien natuurlijk al dat dat al mogelijk wordt gemaakt door de overheid, samen met gemeentes. We kennen het PGB, we kennen andere budgetten uh, die er zijn om zelf te kunnen zoeken en boeken. Ik denk dat het indicatiestellen daar zo in uh, vereenvoudigd gaat worden ja. in, in de nabije toekomst. Maar ik denk ook wat we met ons platform zeker doen, is we maken een combi, niet alleen maar met zorgprofessionals in de VVT, in de verzorg-, verpleeg- en thuiszorgsector, maar we vullen dat ook aan met vrijwilligers. Dus als je het zorgvolume wil verhogen, dan kijk je dus niet alleen maar naar de geschoolde professionals, maar de combinatie met vrijwilligers, dan ben je ook werkelijk het zorgvolume aan het verhogen. Wat je veelal hoort is uh, dat zoveel mensen nu, met name ook in die COVID-periode, een, een slag hebben gemaakt... aan digitale vaardigheid, maar ook digitale ja. bewustwording. Dat dat niet alleen maar het gebruik van een zoeken- en boeken-app vereenvoudigt... maar ook dat het, uh, het begrijpen dat een online community... werkelijk een verrijking kan zijn uh, van je leven. Ik zie het aan mijn oudste zoon, hè, die mag graag gamen... Uh, ja. en die ontmoet natuurlijk ook vrienden ja. online die het misschien echt niet uh, vindt. Er zijn ook mensen, laatst net uh, Tinder bestaat uh, tien jaar die uh, vroeger toch wat angst hadden om iemand anders te ontmoeten uh, in een kroeg of weet ik wat. Die op deze manier toch een relatie hebben gekregen. Uh, we, zien, we, we zien heel veel toepassingen ja. die nu geaccepteerd worden. Zo bedoel ik het ja, eigenlijk vooral. Ja, ja. En dat gaat inderdaad van Tinder naar maaltijdbezorgers ja, precies, naar, ja, naar ja, verzekeringen. De, de platformeconomie met ook al zijn voor- en nadelen hoor. Maar het is wel een wereld die gewoon aan de orde is. Ja, ik wou het ja. buswoord niet per se noemen. Maar de ja. platformeconomie is natuurlijk zo hard in opmars... Uh, en het is ook een heel logisch gevolg van, van alles wat op het moment de digitale transformatie met zich meeneemt. Dus een, een boekingsplatform, zoals we dat kennen, leent zich ook voor onderwijs, leent zich ook voor schoonmaak, leent zich voor allerlei soorten sectoren waarbij het niet meer dan logisch is dat je dat ook online gaat regelen. Ja. Zorg wordt heel vaak gezegd, ja, maar dat is toch ingewikkeld. Maar ook in zorg heb je laag complex en hoog complex. Dus uh, net als Coolblue, net als Booking.com, die kansen gaan we benutten. Ook in de zorgsector en ook in tal van andere sectoren. Twee vragen nog. Uh, je zei, je zit in een scale-up fase nu. Hè. Je bent in Duitsland uh, inmiddels uh, uh, aan, aan de bak. Even, even puur business-wise. Je bent het zelf uh, gestart. Uh, scale-up betekent waarschijnlijk financiering aan boord. Of zo kun je daar in het kort iets over vertellen hoe je het business-wise hebt ingericht? Ja, nou, het, het fijne is. Uh, een boekingsplatform draait volledig bij, bij Microsoft in de cloud. In een, in een, op een Azure database, natuurlijk. Ja. Uh, dat is heel erg schaalbaar. We hebben dus ook bewust gekozen natuurlijk voor een hele grote omgeving. Mm -hmm. um, daarmee is je, is je GDPR, je, je AVG is goed geregeld, ja. uh, je privacy, ja. uh, um, bepalingen. Uh, het is vrij makkelijk om die technologie te schalen naar een ja, ander precies. land. Ja. Je zult wel eigenlijk per land even moeten kijken... van hoe zit het bekostigingsmodel eruit. Want we bieden ook reverse billing aan. Hè. We doen mm -hmm. de facturatie voor de ZP'ers. Um, dat puzzel je eventjes uit. Maar matchmaker gaat vrijwel eigenlijk allemaal hetzelfde. Nee. Dus je kosten om je platform dus technisch te laten schalen... Die is een laat. probleem. De kosten zitten met name dus op community marketing. Want dat doe je natuurlijk wel in de landstaal en in de cult hè, van zo'n land... Uh, die begroot je. Marketingkosten kunnen heel hoog oplopen, maar je zult ook moeten kijken ja, hoe ga je die kosten dragen. Mm -hmm. Dat hebben we in Nederland in het beginsel gedaan met een waanzinnig goede partner die onverwachts uit de hoek kwam. Het was de combinatie van de RVO uh, en ING Bank. ING Bank die wist dat ik een BMKB krediet uh, kon krijgen. Nou, dat was het eerste miljoen uh, aan lening tegen een yep. uh, gigantisch goede, uh, goede, goede uh, renteconstructie. Mm -hmm. Um, extra ruimte gelijk nou, dat voor een startende onderneming had dat nooit verwacht dat een bank dat mogelijk zou maken maar geloofde in dat platform hm. um, en de tweede die bijkwam was health investment partners ook zij kwamen met een lening uh, door in eerste instantie Um, daar kwam een tweede miljoen, kwam daar zo binnen. En ik zie wel dat is vooral wordt dat geld wordt gebruikt voor ja, optimalisatie van platform enerzijds, maar vooral ook wel voor marketing. Uh, en mijn laatste vraag, je hebt een corporate carrière achter de rug. Er zijn meer mensen die misschien wel kijken, er kijken veel ondernemers natuurlijk naar ZVD TV, maar er ook mensen uit de corporate wereld die uh, ze, ze nu en dan nog wel steken zo'n video aanlopen zoals deze. Um, heb je nog tips voor mensen die misschien denken, ik heb alles, maar toch voel ik een soort leegte, misschien moet ik wat doen? Wat kan ze helpen om misschien zeg maar, die stap te zetten die jij ook hebt gezet eh, om de wereld te veranderen? Nou, ik denk dat je why heel belangrijk is. Dus wat drijf je om dat te doen? En ballen tonen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Yeah. Maar ook gluren bij de buren. Nee. Praat met andere ondernemers. Uh, je kan het niet op school leren. Nee. Um, denk na inderdaad over met welk team ga ik dit doen? Wat wordt mijn product? Hoe ga ik mijn product market fit eigenlijk scherp hebben? Ja. En hoe regel ik mijn funding in? Uh, ik heb een groot gedeelte alleen gedragen, maar misschien ook te lang. En dan ga je er... Je wilde tot hierin, maar op een gegeven moment zit je tot hierin hè? en dan krijg je het benauwd. Dus zorg dat je op tijd ook inderdaad een stuk financiering hebt. Dat is ook het punt wat ik nu heb dat ik denk van nou, ik ga ook nu mijn volgende fase, ga ik ook wel echt een financieringsronde doen. Dus ja. Misschien heb ik die lang uitgesteld. Um, maar het is wel fijn om, om proefondervindelijk te ondernemen. Maar ja, uh, go-do. vind ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Go-do. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen de komende jaren. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken. En als je hebt geluisterd uh, naar de podcast, dankjewel voor het luisteren uh, naar, uh, naar dit gesprek op CVD-TV. Uh, en wat mij betreft gaan we toe naar meer gesprekken over de zorg. Want dat daar uh, zeg maar ondernemend elan naar binnen moet met een goed hart uh, mag na dit gesprek wel duidelijk zijn. Uh, dankjewel voor het kijken voor nu. Hoi. Thank <laughs> you.